Hoi, ik ben Marielle. Laten we snel verder gaan met het maken van een pagina in Wordpress. Eigenlijk is een pagina en een blogbericht niet heel veel verschillend. Dus met het maken van een blogbericht doe je eigenlijk precies dezelfde stappen als het maken van een pagina. Dus ga naar pagina en zeg nieuwe pagina. En dan kom je op dit scherm terecht. Nou, logisch. We gaan er een titel aan geven. Portfolio. Uh, en dan kan je hier de teksten. Hier komen mijn prestaties. En wat kun je dan? Hier zie je, oké, okay, je kunt het in het midden zetten. Hop, je kunt het dik maken. Maar dan moet je dat wel even selecteren. Je kunt het schuin maken. Je kunt er een linkje aan vastplakken. Uh, dus hier uh, zie je dat je eigenlijk in het schermpje zelf komen allerlei blokken. Nou, dan is dit goed. Maar wil je nog andere blokken toevoegen, dan kan dat. En een kop bijvoorbeeld. En dan zeg je bijvoorbeeld: uh, jaar 2018. Ik zal even hoofdletter. En hieronder zie je ook een aantal tekentjes. Dat is eigenlijk hetzelfde als hierboven, alleen eigenlijk omdat je natuurlijk heel vaak een afbeelding moet toevoegen, of een kop of een lijst. Uh, kun je dat op die manier heel snel uh, doen. Uh, ja, zeg je januari, bijvoorbeeld februari, etc. Goed. Uh, we willen een mooi plaatje toevoegen. Nou, dan ga je weer naar beneden. Dan zeg je hier, plaatje, afbeelding. Dat kun je uploaden van je computer. En dan komt dat in de mediabibliotheek. Nou, ik heb er al een paar staan. En dan, voilà. Uh, stel dat je nu klaar bent met je pagina, nou, dan gaan we naar het document hier. Dan zie je hier de permalink. Dat is de link. Sorry. Hier staat die. Uh, de URL eigenlijk van deze pagina. Dat kun je nog aanpassen door dit bijvoorbeeld aan te passen. Uh, PF. Kijk, dan wordt dat meteen PF. Zie je? Nou, ik vind portfolio wel goed. Dus dan wordt dat weer portfolio. Een uitgelegde afbeelding kies je... Als je hebt gekozen voor het maken van een bericht, dan krijg je een mooie blogbericht plus afbeelding, plus een samenvatting bijvoorbeeld. Reacties toestaan kun je hier aan klikken. En dan een zichtbaarheid, ja ik maak hem openbaar, maar je kunt hem ook privé zetten. En ik ga hem nu publiceren. Dan kun je nog aangeven wanneer je wil publiceren. De vijftiende, de zestiende, nou ik doe het nu. En dan zeggen we publiceren. En dan kijk je naar alle pagina's en als het goed is staan er dan drie pagina's. En zo kun je dit ook doen voor berichten. Succes!